Goed zo, Joyce. Oh, Joyce, uit de blauwe bak. Oh, Joyce. Hey, Blackjack. Goed zo, Annabel, bel Hey, Roosje. Eindelijk eten jullie netjes. Dat doet altijd van even, maar het gaat altijd uiteindelijk goed. Hey, Blackjack. Ja, er zit toch in. Hey, Joyce. Ik ga de op opwarmen ο πονής όχι okay.